Hallo allemaal, mijn naam is Raul van Deventer, ik ben 18 jaar. Ik studeer aan het Stenden in Leeuwarden. Een hogere hotelschool doe ik op dit moment. Ik vind het tot nu toe hartstikke leuk. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal op mij gaan stemmen. Omdat ik denk dat ik het nieuwe gezicht van Leeuwarden ben, dat ik het verdien. En ik zou het hartstikke leuk vinden als jullie op me stemmen.